Man. Ja. ja, hier komt er nog eentje achteraan. De pa, kop, pa zelf, origineel tweede, 30 dit jaar, en dan zo fris als een hondje. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Maar je ziet ook veel overeenkomsten tussen deze beide hengsten. Als je Sambesi zit en je ziet Haarbreker. Dan kun je goed zien dat dat dus familie van elkaar is. Hartbreker is best in 30 jaar erg speels. Verandert ook geen moment. Ja, man, kom maar. Dames en heren, Zambesi en zijn waren Hartbreker. Hartbreker, 30 jaar. Er zit ook weer een Hengstenkeuring-commissie achter die destijds het groene licht gaf voor Hartbreker. Een van die mensen is hier, dacht ik, Jeanette. Jeanette zal het vertellen. Dames en heren, we hebben hier twee mensen die um, heel belangrijk zijn geweest... in het begin van de carrière van Hartbreker. Hartbreker wordt volgende maand 30 jaar. Hij ziet er nog steeds uit alsof hij drie is. Zo gedraagt hij zich ook. Um, maar... Uh, de mijn vader die heeft natuurlijk Hartbreker als veulen van vier maanden gekocht. Maar de meneer die naast mij staat, naast mijn vader, is meneer Tollenaren... ...en die was destijds voorzitter van de BWP-Hengstenkeuringscommissie. En die heeft de moed gehad om Hartbreker in te schrijven. En die moed uh, die, uh, zijn wij hem zeer dankbaar voor... ...want Hartbreker sprong voor een elf en draafde voor een vier. Maar misschien wil hij daar zelf iets over vertellen. Beste vriend, op de eerste plaats, ik ben verheugd wat we hier allemaal te zien zijn bij de familie Nijhoff. Maar ik moet het wel hebben over aardbrekers. Onmiddellijk was ik van gedaan. Een paard met zoveel galoppaden, zoveel techniek. Hij moest gekeurd worden. Maar het was allemaal niet zo eenvoudig. Niet iedereen was het eens. Maar we moesten hem 11 op 10 geven voor zijn galop. Hij is meer dan het waard. En het beste dat er nog komt, heeft de grootste verwerver van Europa of misschien van de wereld, heeft wereldpaal gegeven. Bedankt aan de familie Nijhoff, dat gaan we even naar België gebracht hebben. Het deed ons deugd gedaan. Ons fokkerij is vergroot. Dank u wel aan Hartbreker. Applaus voor Herman Zollenaar. En Herman, die willen we nog even naast de Heartbreaker opstellen, dames en heren. En wat staat die er nog patent voor? 30 jaar. Heartbreaker. En Henk, die biedt een presentje aan. Aan de man die er destijds in België verantwoordelijk voor was. om Heartbreaker goed te keuren. En dan hebben we eigenlijk twee jubilarissen. Hartbrekker is 30 jaar en Henk, dames en heren, 75 jaar. Twee jubilarissen bij elkaar. En om het plaatje nog mooier te maken, gaat er nog een hengst zo bij komen. En dan denk ik dat we even gaan staan, dames en heren, met z'n allen. Want nu wordt het nog mooier, Heartbreaker blijft binnen, preferent, 30 jaar, was KWPN paard van het jaar in 2016. En welke hengst werd dit jaar KWPN paard van het jaar? Dat is de hengst die recent nog tweede was in de grote prijs op Spruce Meadows in Calgary. Die 2, miljoen meenam vanuit Praag in de Global Champions Tour. En die 1900ste seconde te langzaam was. En de mooie zesde plaats nog behaalde in de Dutch Masters. Dames en heren, KWPN Paard van het jaar. Laten we allemaal gaan staan voor Heartbreaker en Verdi TN.